Een hele goede morgen lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Hmm. Lekker hoor zo'n watertje. Zo, Dan gaan we. Zo. Ah, eindelijk. Eindelijk heb ik het gevoel met het lopen dat ik een beetje vooruitgang, dat ik progressie boek, dat ik sneller ben, dat ik... Ja, dat. Uh, ik heb wel één ding wat mij opgevallen is. En dat is... Oop. Kijk, ik, uh, ik ben natuurlijk met, met, uh, aan het meten, nou, uh, via de telefoon je telefoon gps gps signaal ontvangt um, met de samsung health programma, registreert, oh, registreert die beweging op het moment dat de beweging stopt stopt dan eigenlijk ook zeg maar de, jouw loopbeweging en dan uh, zet hij de loopbeweging op pauze de normale tijd blijft doorlopen maar dan uh, uh, zeg maar een soort, uh, uh, soort intervaltijd. Maar dag weer gaat beginnen, dan start hij weer. Nou was in mijn derde rondje, dat geeft hij aan, hoor ik in het oortje dat hij dan uh, stopt. Uh, dan zegt hij uh, uh, uh, iets van uh, Activity Post of iets, weet ik wat. En bij het derde rondje deed hij dat niet. Dus hij bleef gewoon doorlopen. Uh, ik heb nog niet echt in de gegevens gekeken, maar uh, dat, dat heeft natuurlijk wel dan weer consequenties op je, op je gemiddelde, Want het blijft natuurlijk doorlopen terwijl je eigenlijk met een oefeningetje bezig bent. Want ik doe zoals ik al zei, bij uh, rondjes doe ik uh, de oefeningetje uh, opdrukken uh, dips. Uh, dus eerste rondje opdrukken, tweede rondje dips, uh, derde rondje opdrukken, vierde rondje dips. Uh, uh, dan moet hij dus pauzeren. En als je dan niet pauzeert en blijft doorlopen, dan kost dat dus jouw ronde tijd. Uh, ja. Dat, dat, dat viel me op en bij, bij, het, bij het eerste rondje, dat je ook wat later pas pauzeerde. Dus ik was eigenlijk al bezig met oefeningen, toen pauzeerde hij pas. En op het moment dat je dan weer een bepaalde movement hebt, dan gaat hij weer lopen. Dus hij begon ook alweer eerder te lopen dan, dan, dat, je, dan dat ik nog bezig ben. Ja, de test is niet echt 100% accuraat. Op het moment dat ik, dat ik dus ergens stilsta om die oefening te gaan doen, dat hij dan echt meteen op pauze springt. En op het moment dat ik pas weer ga lopen, dat hij dan uh, aangaat. Hij gaat ook wel eens aan terwijl ik nog vijf uh, zeg maar keer moet opdrukken. Of zoiets. En uh, nou ja, dat dus. Maar, uh, maar ja. Uiteindelijk, als ik dan uh, uh, zeg maar de rondjes aan zich ga kijken, ga bekijken, ja, ging het vandaag echt gewoon goed. Het ging gewoon lekker. Ik voelde het ook weer. Soms dan, uh, dan heb je al bij de, bij de eerste paar passen het gevoel van hey, dit, gaat, uh, dit gaat lekker worden of het wordt helemaal niks. Maar ik had vandaag echt het, uh, het, het idee van het ging, uh, het ging lekker. Dus ja. Nou, vandaag de tweede competitiewedstrijd Ik ben benieuwd. Lekker thuis. Weer niet weg. En, uh, Ja. Ik ben benieuwd wat, uh, wat vandaag worden. Vandaag tegen Longa. Dus, afwachten. Nou ja, van de week. Uh, van de week uh, wordt er weer wat, wat rustig. Overigens. Uh, Oh nee, nee, nee, nee. Skip. Skip, dat laatste. Overigens. Er is, er is geen overigens. Dus is gewoon, eh, gewoon niks. We gaan wel kijken vandaag wat het gaat worden. En eh, Gaan we gedaan. Oh ja, Max natuurlijk, hè, vandaag zandvoort. Go Max. Ik ben benieuwd wat het geboren natuurlijk die pol. Het was echt redelijk spannend. Maar Flik dit wel. Lekker voor de Ferraris. Hier. Oei. Dus, nogmaals voor alle mensen die in Zandvoort zijn, zeker zijn geweest. Want ja, dat is natuurlijk de avond pas op YouTube. Ik hoop dat we een fijne dag hebben gehad. Dat we max op één hebben staan. En dat wij gewonnen hebben. Dus dan is alles helemaal prima. Dan zou ik in ieder geval zeggen van tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Even abonneer op de kanaal. Voor de volgende week en de andere, andere vlogs die ik ga maken. Dus. See you next time. Next week. En dan zou ik zeggen. ciao.